Zo, wat wil jij deze les gaan doen? Wat wil je, waar wil je aan werken? Ik ben op dit moment bezig, zelf met de B en aan het trainen voor het L2. Uh, het ging op zich best wel heel erg goed hoe we die proef hadden gereden. Alleen er waren wel nog drie puntjes waar ik graag aan wil werken. Nou ja, graag aan wil werken waar ik er nog aan moet werken. Dat is stilstaan en dan achteruit. Dat okay. lukte me niet. Wijken, dat ging op zich best goed, alleen ik wil ook meer met de achterhand, want ik ging alleen met de voorkant en de achterkant liep een soort achteraan. Oh ja, ja. En middenstap. En middenstap, oké. Okay. En ik vind het zelf ook heel erg lastig om te ontspannen in mijn eigen lichaam. En ik ben ook heel erg geneigd om op het rechterbeen te hangen. Op jouw rechterbeen? Ja. Oké. Okay. Dus uh, drie oefeningen, een beetje je zit en... Uh... Hoe is je aanleuning? Op zich best constant. Oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon aan de gang. Kijken wat we tegenkomen. En wat we kunnen doen. Hé nee, Blondie. Je gaat al een beetje over je zit en je echte been hangen. Ja. Uh, we gaan zo ook nog wat ruitenfitness doen. En uh, eigenlijk wat heel belangrijk is dat je je eigen centerline vanuit je core. Je eigen centerline dus recht hebt. Wat is de centerline? De centerline is eigenlijk als je... Boven jouw hoofd een lijn recht door jouw lijf trekt. Dus eigenlijk je wervelkolom, hè? je ruggengraat. Dat daar dus geen knikjes in zitten, dat die echt recht is. En dat die precies recht is met de centerlijn van het paard. Dus zeg maar de wervelkolom van het paard. Ja. En wat misschien, ben jij een beetje beeldend ingesteld? Hoe bedoel je dat? Um, kan je je dingen voor, voor je zien, zeg maar? Ja. Oké, okay. in plaatjes denken. Dat is Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Dan moet je eigenlijk denken dat die, die werfkolom van het paard, dat dat de centerlijn is. Jouw centerlijn is er recht boven, dus je kan dit doen de benen naast, je hangt het naar je rechterbeen zei je, zodat je, nou, je eigenlijk je navel de hele tijd recht op de schoft. Dan zit je in de centerlijn van het paard. Maar je kan je ook inbeelden dat links en rechts van die centerlijn van het paard, dat je dat dat dat bol of hol kan zijn. Dat je dan ja. minder aanspanning kan hebben. Snap je wat ik daarmee bedoel? Een soort van. Een soort van. Goed zo. Ja. Als het paard dus op een rechte lijn gaat, dan moet hij eigenlijk links en rechts ja, moet hij, moet hij evenveel aangespannen zijn. Ja. En jij dus ook. Want als jij rechts iets minder aanspanning hebt in je koor, dan zak je naar rechts. Snap je? En dan zak je ja. paard mee. Ja. Dus soms helpt het om, om dat voor je te zien, die lijn, en links en rechts. Blijf je dan in evenwicht en evenveel aanspanning. Ja. Stel je loopt op een volte of in een hoek, dan is het paard gebogen Dan is de binnenkant van die centerlijn eigenlijk aangespannen. Snap je? Ja. En de buitenkant is langer, boller. Dus eigenlijk een binnenstelling en een buitenstelling. Ja, precies. En dat doe jij eigenlijk ook een beetje in je lijf. Dus als jij rechtuit gaat, dan trek je je helemaal recht. En als jij volt ingaat, dan doe je eigenlijk een beetje hetzelfde als een paard. Hm? Ja. Nou ben ik recht. en nu zit ik al. Vol vol. Ik ga soms ook meekijken als ik aan de linkerkant zit, ga ik ook een soort zo meekijken. Ja. Nou, en wat doe je dan? Dan knik je eigenlijk je hoofd buiten jouw centerline. En dan gaat mijn buik die kant op. Ja, precies, precies. Ja. Nou, en dat is dus precies ook bedoelde met die centerline. Wat jij zegt, dan gaat je buik die kant op. Dan heb je dus rechts ten opzichte van die centerline geen aanspanning. Ja. Dan moet je hier. Aanspannen je weer recht bent en als je naar links kijkt, doe je het niet zo, maar dan doe je het, ik noem het roteren om de as draaien. Dus dat in plaats van zo, dan echt met mijn hoofd zo. En dan draai je, als je dat doet, als ik over mijn linker schouder kijk, dan draai ik eigenlijk ook om mijn lichaam een beetje mee, Ja. Als je naar mijn benen kijkt. Dus mijn, mijn buitenbeen is al achter de zin, en mijn binnenbeen opgepind. Zodat ik daar niks aan gaan verplaatsen. Maar goed, dan gaan we met die ruitenfitness gaan ja. door dat trainen. Dat is heel, heel nuttig, denk ik. Ja. Maar wees je dus ondertussen, ik zal het ook uh, benoemen, bewust van die centerline. En of je daar klaar is, of links naast hangt. <laughs> Ja. En je armen, ik zag je net al? En mijn ja. schouders die zijn heel, ja, die en zitten heel erg vast. Oud. Ja, ik was springruiten horen, dus ik ja. ga gewoon even zo rijden. Ja, precies. Een beetje, weet je, wijd zo. En wat heb je dan? Dat je dan je elleboog gaat naar achter. Ja. En je schouder gaat naar voren. Ja. Terwijl als jij ja, daardoor zet ik ook mijn schouder zet ik dan een soort daar vast. Ja, precies. En dan ga je als je lang rijdt ga je dat ook daar voelen. Ja. Oké, dus kom. Maar als je je focus op dat je je elleboog een beetje voor aan je ribbenboog houdt en een beetje bij elkaar. Je moet niet knijpen, dat verspan je weer, maar wel dat je je armen in contact voelt met je ribben en dat ze eigenlijk niet achter nou ja, de lijn hier van dat scheurtje. Ze nee. gaan niet achter gaan, daar. Dan rij je al veel meer hier, snap je? Alleen dan, dan zet ik wel heel erg mijn schouders jo. vast. Die moet je wel laten hangen. Dus het is niet dat je hier gestrekt gaat zitten. Dan zet je je schouder vast, maar dat je je elleboog een beetje laat rusten in je, snap je? En dan kan je testen als je dit nog kan doen. Zijn je schouders niet vast? Oh, dus ik zet ze eigenlijk niet vast, ik doe ze alleen een beetje... Op aanspannen? Ja. En ik kan me voorstellen dat het voor jou gevoelt is, dus ik zet ze vast, omdat je de neiging hebt bol te zitten. En nu ga je eigenlijk daar, aan de, aan de achterlijn van je lijf, ga je de spieren gebruiken die je recht maken. En dat zou oh. precies wat moet gebeuren. Snap je? Ja. Maar ja, als je ellebogen naar achter gaan, gaan wees je schouders naar voren. Zet je ellebogen elleboog hier, even je schouders terug en dan rij je ook met een meer ontvangende hand. Ja. En dat noemen we de V-structuur. In je armen maak je eigenlijk een V-structuur naar het bit van het paard. En die V, de poten van die V beginnen eigenlijk bij je elleboog, vanuit je lijf. Kijk, en dan is het ook weer hetzelfde, als ik draai om me af en doe mijn handen eigenlijk niks, maar toch sturen ze, snap je? Ja, beetje. en dan hou je je handen ook stiller. Ja, precies. Stiller en meer bij elkaar. En als je elleboog los is, dan, ja, dan, ga, dan ga ik alle kanten op. op. Dus, dus uh, laten we daar in jouw zit een beetje focussen. Die centerline en de V-structuur. Dan weet je wat ik ja. bedoel nou. Ja. nou ja. ja. dat is wel het belangrijkste. De zit van de ruiter. Wat goed is dan wel heel makkelijk. Ik probeer al in die stad de heleboog oefening bij je lijst te houden. En? Je doet het nu al een beetje. Ja. En kijk maar gewoon terug in, waar ja. je de oren van het paard in. Ja. Een beetje naar het knotje. kijk je altijd goed. Ik kijk ook heel erg graag naar beneden toe. Naar hoe mijn handen zijn, op welke been ik zit. Ja. Nou, Dat kan je op zeker doen. Alleen als je de naam naar beneden Ja. Jouw lijn, je op je hoofd. Ja. Dus als jij naar beneden kijkt, dan je mee. Als jij goed naar links kijkt, dan ga je de ook mee. Dat is dan juist de bedoeling. Dus het, het is echt ook een uh, aandachtspunt voor jou om jezelf te trainen in het leven te kijken waar hij toe gaat. Dus in een vol is dat het de bovenlijn kijkt je ietsje naar binnen. Rechte lijn, recht naar voren. Maar dan niet met een knikje, maar dan gewoon zo. Ja, precies. Ik dat moet ik er ook uitkrijgen. krijgen. Hoe je je benen een beetje langer nou ja, dat is een beetje wat je wil hebben, want als jij goed uitgereikt zit en stabiel, maar toch ontspannen, dan gaat het paard veel makkelijker je handen. moet je de rug ontspant, beweeg de bewegingen achter naar voren daardoor makkelijker door te laten. Ken je de term doet lessen, Niks. Nee, dat klinkt Duits. Klopt, dus. <laughs> dus het is niet echt een bref door laten, dus je ze, en nou, de taal voor het doorlaten, dat is het. Hij snapt nou lekker aan de keuze wel. Eigenlijk met je beetje sturen. Als je zijn, laatste tijd, je wil de plaats van achteruit. Terug voor de hal naar je toe aankomen. Dus als jij voor zijn je als een paard naar de hand toe rijdt, als je een paard naar remt, dan zou dat moeten resulteren in dat die remt op de achterhand. Ja. Dat bedoel ik doe flessigheid. Oh, dus dat je meer met het achterbeen werkt dan met het voorbeen. Uh, ja. Dat het wat de impulsie achterbeen geeft dat het voor aankomt, maar ook dus andersom. Ja. Dat het niet ophoudt in de mond, maar dat door het paard heen gaat. Ja. Want Daan zegt ook altijd dat ik met het achterbeen juist meer naar voren moet denken in plaats van met het voorbeen. Ja, precies, precies. <grij zwei> <svinken> <svinken> nou, nou. een ik nog één Ik Zou je van het paard kunnen zien is een tuinslang. En dan als je een knikker in hebt, dan loopt hij vast. En dan. Oh! En zullen jij die knippen, klopt dat bij hem ook oh. gewoon knik. Daarom jij heel uitgeleid zit, dan laat jij alle beweging door. Dan hij het stuk terug waar jij op zit ook ontspannen en laat hij daar alles door. En heb je een lesispaar. Dan weet je ervoor. Eigenlijk een soort tuinslang zonder knik.